Welkom en leuk dat je kijkt naar de kinderuniversiteit van Tilburg University Junior. Normaal zitten we nu met meer dan 200 kinderen in de aula op de campus van de universiteit. Nu doen we het college voor de eerste keer online. Vandaag wordt het college verzorgd door professor Peter Achterberg. Hij is hoogleraar sociologie aan Tilburg University. Hij kijkt met ons terug naar de troonrede en vertelt ons meer over de rechtsstaat en het milieu. Ik we gaan luisteren naar het verhaal van Peter. Hallo allemaal, ik ben Peter Achterberg en uh, ik ben dus hoogleraar sociologie. Uh, ik heb uh, twee dochters uh, die zijn momenteel weer naar school aan het gaan. Ze zijn 12 en 13 en ik heb een vrouw. En uh, wij hebben thuis hebben we ook nog één konijntje en uh, twee vissen. We hadden de eerst vijf, maar uh, tijdens de vakantie zijn er een paar overleden. Dat was allemaal niet zo heel prettig. Uh, nou ja, ik ben dus uh, hoogleraar, ik ben een uh, cultuursocioloog. Dat betekent dat ik de hele dag uh, onderzoek doe naar uh, waar mensen ook maar een mening over kunnen hebben. Dus dat kan over van alles en nog wat gaan. Dat kan gaan over uh, technologie, over de wetenschap, over de politiek, over wat mensen vinden van school bijvoorbeeld. Uh, al dat soort zaken kan ik uh, onderzoeken. Uh, je ziet, ik heb een beetje een uh, raar pakje aan. Dat hoort erbij als je hoogleraar bent. Eerlijk gezegd, ik heb er een beetje een hekel aan. Daarom doe ik nu al dit hoedje af, want het is namelijk verschrikkelijk warm. Dus daar gaat hij, hoppakee. Nou, en dan gaan we meteen beginnen, want van de week is dus de troonrede geweest. En ehm... Uh, um... Um, uh, hier hebben we de koning en die heeft natuurlijk veel verteld uh, uh, over de plannen van het uh, kabinet voor de aanstaande periode. En uh, ja, ik kan natuurlijk niet alles gaan zitten behandelen en dat is ook veel te veel. Uh, dus ik heb er gewoon een paar dingen uitgehaald uh, die denk ik uh, van belang zijn en die uh, hopelijk jullie ook interessant vinden. En het eerste is natuurlijk uh, dat hele idee van die uh, ja, corona en hoe dat Nederlanders er toch... Uh, met z'n allen uh, zich er doorheen aan het slaan zijn. En um, ja, ik, ik heb daar zelf ook wel een paar stukken over geschreven. Uh, dat in het begin, uh, dat, uh, ja, toen al die maatregelen werden afgekondigd, kon, uh, waren heel veel mensen eigenlijk benieuwd. Of uh, iedereen zich wel aan de nieuwe regels zou gaan houden. En uh, ja, dat is toch uh, wonderwel gelukt. En de koning die zei ook zoiets als: Van het blijft toch bijzonder uh, hoe die Nederlanders uh, er uh, voor elkaar zijn als een nood aan de man komt. Hè. En heel veel mensen hebben elkaar geholpen. Jullie zijn ook, ja, uh, eigenlijk een paar maanden wel thuis geweest of hebben thuisonderwijs ge genoten, konden niet meer sporten. Het uh, was allemaal verschrikkelijk, uh, maar het is wel voor een goed doel. Dus we moeten misschien nog even volhouden. Uh, maar uh, uh, ja, het is toch wel goed om te weten dat um, uh, wij er met z'n allen voor elkaar zijn. Dat we zien uh, dat het werkt en dat de mensen... Um, ja, elkaar steunen. En de regering uh, en de koning die steun, steunen ons ook, hè, wat heel, uh, heel mooi is. Uh, maar daarover wil ik het niet hebben. Want ik zat dat te lezen en ik heb het niet echt gezien, want ik was aan het werk, ik had andere dingen te doen. Maar ik zat de troonrede te lezen en um, uh, uh, toen dacht ik, uh, wat zijn nou de dingen uh, die ik eruit zou willen halen om met jullie erover te praten? En het eerste uh, is denk ik gewoon heel simpel, want de koning legt zelf uit dat hij het, het allerbelangrijkste vindt. En dat is... De rechtsstaat. En hij zei, de rechtsstaat is het allerbelangrijkste uh, publieke bezit van de samenleving. En ik weet niet precies of jullie weten wat een rechtsstaat is, maar dat is het hele idee, dat jouw rechten um, um, uh, van vrijheid uh, bijvoorbeeld, dat die uh, gegarandeerd zijn door de staat. En dat daar niemand aan kan komen, dat iedereen gelijk is voor de wet. En dat is superbelangrijk. En ook bijvoorbeeld dat als, als je iets fout doet, dat je beschermd wordt door advocaten en dat advocaten... Um, uh, ja, een uh, belangrijke rol hebben en dat officieren van justities en rechters... ook allemaal een bepaalde bescherming genieten om ervoor te zorgen met z'n allen dat alles eerlijk en netjes verloopt en dat iedereen uh, ja, gelijk is hè, voor de wet en voor elkaar. En dat probeerde uh, de koning te zeggen. En hij wees dan ook op uh, uh, een advocaat. Ik weet niet of jullie daar ook uh, van gehoord hebben, maar afgelopen jaar is er ook een advocaat vermoord in Nederland. En uh, daardoor lijkt, uh, lijkt het uh, alsof de rechtsstaat, uh, dus uh, dat hele belangrijke uh, ding, dat dat onder druk komt te staan. En, um, uh, daar had de koning het over. En als de koning het heeft over zoiets uh, uh, belangrijks, in een, op een belangrijk moment als de troonrede, uh, dan moet het wel heel erg belangrijk zijn. En uh, ik dacht: nou laten we daar nou eens wat verder over doorgaan. Zoals gezegd de rechtsstaat. Dat is dat, dus dat idee dat je uh, je rechten gegarandeerd zijn, dat het hoogste gezag ervoor zorgt uh, dat um, uh, ja, uh, iedereen gelijk is, dat je rechten beschermd zijn, uh, dat je een recht op privacy hebt, een recht op vrijheid van meningsuiting, uh, ervoor kan zorgen dat niemand anders jou kwaad doet. En als dat eventueel gebeurt, dat er dan toch uh, uh, ja, mechanismen zijn en procedures allemaal duren worden om ervoor te zorgen dat uh, uh, jij uh, weer aan je recht komt, hè? Dat, uh, dat daar niemand zomaar aan gekomen. Nou, uh, de, de koning heeft het daarover gehad, hè? Over, over die bescherming van die rechtsstaat. Dat is het allerbelangrijkste. En uh, ik als socioloog uh, wil dan graag uh, ook kijken. Niet alleen zeg maar naar dat soort, uh, ja. Uh, ...dingen die dan fout gaan binnen de rechtsstaat. Maar ook hoe de mensen in de samenleving eigenlijk denken over die rechtsstaat. Welke mensen hebben eigenlijk veel vertrouwen in die rechtsstaat... ...en welke mensen hebben eigenlijk weinig vertrouwen in die rechtsstaat. En uh, dan kan je dus kijken naar dat soort incidenten... ...als uh, van die Dirk Wiersen, die advocaat... Uh, ...of allerlei andere incidenten... ...waarin het in feite niet goed gaat met de rechtsstaat. Uh, maar dat wil ik nu niet doen. Ik wil het eigenlijk hebben over meningen van het publiek... Uh, om uh, over die rechtsstaat, hè? om te kijken, zeg maar, wat, wat denkt nou het Nederlandse publiek? En een socioloog doet dan altijd uh, onderzoek uh, aan de hand van bijvoorbeeld vragenlijstonderzoeken. Hebben jullie misschien ook wel eens gezien dat je zo'n vragenlijst moet invullen? En uh, nou, ik ben een socioloog die graag met werkt met vragenlijsten. En dan gaan we dus aan heel veel Nederlanders, een stuk of 2000, gaan we zitten vragen... Uh, wat vind je hiervan, wat vind je daarvan? En uh, we hebben dus pas geleden samen met wat collega's ook van de juridische faculteit, hè, dus dat mensen die bestuderen het recht, hebben we een vragenlijstonderzoek gedaan uh, met vragen als deze. Als de rechtspraak faalt, dan is het logisch dat mensen het recht in eigen hand nemen. Nou, in een rechtsstaat is dat niet de bedoeling. In een rechtsstaat is juist de bedoeling dat je dat overlaat aan de politie. Mensen die zich beroepen op hun recht op privacy hebben iets te verbergen. Nou, in een rechtsstaat mag iedereen zich beroepen op het recht op privacy. Dat, is hele, dat moet juist gegarandeerd zijn. Als jij niet wil dat anderen iets van je weten, dan hoef je dat niet per se te zeggen door gebrek aan deskundigheid van officieren van justitie, uh, mislukken rechtszaken te veel. Hè. Dus uh, eigenlijk zijn er ook heel veel mensen die denken dat uh, ja, officieren van justitie eigenlijk een soort prutsers zijn, die uh, constant een beetje de kantjes ervan aflopen, uh, eigenlijk niet goed aan het werk zijn, en er op die manier voor zorgen dat er allerlei criminelen die achter de tralies zouden moeten verdwijnen, uh, toch niet uh, goed hun uh, werk doen. Hè. Ze zijn heel kritisch op uh, die recht, uh, de mensen die werken binnen de rechtsstaat. Uh, en advocaten die verdachten verdedigen uh, uh, ja, van hele ernstige feiten, die hebben eigenlijk geen principes. Er zijn ook veel mensen die denken dat. En uh, nou ja, binnen een rechtsstaat zijn dat soort Figuren, officieren van justitie, officieren van justitie, maar ook advocaten zijn enorm nodig om juist die eerlijke rechtsgang om de procedures goed in de gaten te houden. En als je dan kijkt hoeveel procent van de mensen eigenlijk denkt. Uh, dat dat allemaal niet goed gaat en dat het één grote uh, eigenlijk zooi is he, binnen, binnen die rechtsstaat, dan kan je ongeveer zeggen, op basis van deze gegevens, en hier zie je zeg maar, de percentages van de mensen die, denk, die het erg eens is, uh, of eens is, met uh, deze stellingen, dan zie je dat ongeveer rond de 20% van de mensen toch wel behoorlijk kritisch is als het gaat om de rechtsstaat. He, dus één vijfde... Van de mensen, Dus één op de vijf mensen, of twee op de tien, zoals je wil, die zegt eigenlijk ja dat is helemaal niet goed met de rechtsstaat. Dus er zijn allerlei dingen die gaan helemaal fout, die zijn heel kritisch op en die denken dat dat allemaal ja, veel beter zou moeten kunnen of heel anders zou moeten. En dus die zijn, als zij kijken naar de rechtsstaat op het moment, niet zo positief. En, nou, de tweede stap van een socioloog, dat heb ik dan ook gedaan, is dan kijken welke mensen vinden dat. Welke mensen zijn nou eigenlijk zo kritisch op de rechtsstaat? En uh, dat valt samen te vatten in één uh, plaatje met uh, drie groepen mensen. Uh, ten eerste zijn dat uh, mensen uh, die wat ouder zijn. Hè. Dus uh, uh, jongere mensen zijn over het algemeen heel positief over de rechtsstaat. Maar als mensen ouder worden, uh, dan zou je zien dat ze steeds kritischer worden en uh, steeds uh, minder uh, positief nadenken over die rechtsstaat. Uh, ten tweede zijn dat vooral arme mensen. Uh, dus mensen die eigenlijk niks te makken hebben en heel weinig uh, uh, geld. Uh, dat zijn mensen die um, uh, uh, kritische zijn ten opzichte van de rechtsstaat. En ten derde zijn dat uh, uh, mensen met wat minder hoog opleidingsniveau. En uh, ja, dan is de vraag, hoe kan dat eigenlijk dat al deze, deze groepen mensen, hè, dus ouderen, uh, mensen met weinig geld en een laag opleidingsniveau, waarom die mensen zo kritisch zijn ten opzichte van de rechtsstaat? En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat zij in gevaarlijke gebieden wonen, of gevaarlijkere gebieden en constant geconfronteerd worden met criminaliteit. Uh, dat kan zijn, uh, omdat uh, ja, zij de wereld ervaren als uh, wanordelijk en één grote klerenzooi zelf. Als ze om zich heen kijken, dan zien ze constant ...dingen die maar anders zijn en ze ervaren de wereld als wanordelijk. En als je dat probeert te onderzoeken, dan blijkt dat ook zo te zijn. Dat gevoel, wat sociologen met een heel moeilijk woord anomie noemen... ...het gevoel van anomie, dat zorgt ervoor dat, dat juist die drie groepen... ...die heel anomisch zijn, de wereld zien als wanordelijk, wanordelijk onvoorspelbaar... ...en heel erg complex, dat zij, die, sorry, die rechtsstaat, eigenlijk... Uh, ja, heel kritisch benaderen en denken dat het helemaal niet goed gaat. Nou, vanuit dat idee uh, is het dus belangrijk dat de koning in die uh, uh, troonrede daar aandacht aan geeft. Hè? En dat hij ook aan de mensen, aan die groepen mensen laat weten dat het aandacht behoeft en dat uh, de regering de rechtsstaat ook uh, wil steunen als een uh, extra steuntje in de rug. Dus dat is één. Uh, ten tweede had de uh, koning het nog over iets anders. Hè? Uh, en eigenlijk op meerdere plekken. In die troonrede kwam dat al langs. Hè. Het gaat om het klimaat. En er het, het is natuurlijk de coronacrisis. en allerlei problemen. Uh, maar daaronder is er nog ook een belangrijk probleem... wat echt aandacht behoeft uh, volgens de regering. En dat is het klimaat. En uh, hij zegt ook ergens... Ja, we gaan op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Hè. Dus dat is al be betrekkelijk snel. Jullie denken misschien 2050 is nog heel lang. Maar om alles te moeten regelen... Uh, gaat dat, uh, ja, dat, gaat, dat gaat natuurlijk tijd kosten... En dat kost, uh, uh, ja, uh, als je dat in uh, 30 jaar voor elkaar wil krijgen, dan is dat natuurlijk wel behoorlijk uh, ambitieus. Hè? Dus uh, mensen die uh, uh, moeten hard aan de slag, zou ik maar zeggen. Nou, als je dan weer met een sociologische blik ernaar gaat kijken, dan denk je, hé, hey, hoe denken mensen er eigenlijk over? En dan is er een belangrijk probleem. Er is een belangrijk probleem als het gaat om, ja, gewoon dat hele klimaat weer great again te maken. Dus het klimaat weer, nou, terug op de goede weg te helpen. Als je er met een sociologische blik naar kijkt, dan, dan ga je weer aan mensen vragen, hé, hey, wat vind jij precies van het klimaat en wat ben jij eigenlijk bereid om te doen? Um, um. Uh, om uh, mee te helpen aan dat doel uh, van hè, klimaatneutraal in 2050. En um, um, ja, dat is natuurlijk superbelangrijk, omdat kijk, de regering kan het willen, maar er zijn ook heel veel mensen die moeten ook hun steentje eraan bijdragen. En misschien bij jullie thuis uh, doen jullie al aan recycling bijvoorbeeld, of hebben jullie al zonnepanelen op het dak, of rijden jullie misschien een elektrische auto. Hè? Dat zijn nog maar een paar voorbeelden van dingen die je kan doen om het klimaat uh, te helpen. De opwarming van de, uh, uh, de aarde tegen te gaan, maar ook het leefmilieu, je directe omgeving te verbeteren. Uh, dat zijn dingen die je kan doen. En als je nou kijkt naar uh, wat mensen vinden, dan is er iets interessants aan de hand. Want heel veel mensen doen al heel veel werk en die zijn heel goed bezig als het gaat om het klimaat. En die maken zich enorme zorgen, uh, maar er is iets vreemds aan de hand. En als je nou kijkt naar uh, uh, weer zo'n vragenlijstonderzoek, uh, dan zie je hier twee grafiekjes. Of één grafiekje met twee uh, en uh, de eerste staaf is zeg maar uh, de zorgen die mensen hebben om het klimaat. Um, laag is weinig zorgen en hoog is veel zorgen. En um, hier kan je zien dat gemiddeld in Nederland mensen op zo'n schaal een 3,7 scoren. Dat is dus op een schaal van 1 tot 5. Niet zoals op school een schaal van 1 tot 10, wat je kan krijgen als cijfers, maar dit is een schaal van 1 tot 5. En is 3,7 best hoog. Dus er zijn best veel mensen die maken zich enorme zorgen over het milieu en het klimaat. En die denken eigenlijk dat het niet goed gaat met het klimaat. Dus dat is op zich Um, ja Heel mooi, hè, want uh, ja, je moet je eerst zorgen willen maken voordat je er iets aan kan doen. Maar dan het tweede is, uh, hebben we gevraagd, ben je dan ook bereid om dingen te gaan doen? Hè, je huis te verduurzamen, um, um, aan recycling te doen, misschien wat meer belasting betalen, zodat er allerlei dingen in gang gezet kunnen worden. En dan is de bereidheid minder. En uh, je kan dat zien, dat is zo rond de drie. Hè, dus er is een gat tussen hoeveel zorgen mensen maken zich over het milieu en wat mensen, hoeveel mensen bereid zijn om eigenlijk te bij te dragen aan het milieu. En dat gat, dat is interessant, hè? want eigenlijk is dat het meest problematische. Je kan je wel zorgen maken, maar als je vervolgens niks doet, ja, dan helpt het ook niks. Dus je moet de stap maken naar actie. Je moet de stap maken naar iets doen voor het milieu wat, wat dan goed is. En um, um, ja, ik heb dan weer gewoon... Onderzocht welke groepen mensen, voor welke groepen mensen het gat hè, tussen je wel zorgen maken, want ja, dat is al heel mooi, uh, en niks doen um, uh, voor welke mensen dat gat eigenlijk groot is en voor welke mensen dat gat eigenlijk klein is. En uh, wonderwel kom je dan op dezelfde drie groepen. Uh, voor oudere mensen, uh, die maken zich misschien wel zorgen om het milieu... maar die zijn minder bereid om er iets aan te doen. Voor arme mensen, die maken zich misschien wel zorgen om het milieu... maar die zijn ook weer minder bereid om er iets aan te doen. En lageropgeleiden, die maken zich wel zorgen over het milieu... maar zijn toch minder bereid om er iets aan te doen. En dat gat voor deze drie groepen... Uh, ja, uh, dat moet je natuurlijk ook wel weer even kunnen verklaren. Hè, kijken waarom uh, die groepen eigenlijk... Uh, wel, wel zich zorgen maken, maar toch niks doen. Nou, en dat is gewoon natuurlijk simpel. Hè. Enerzijds is dat uh, het idee dat ja, bijvoorbeeld als je er iets aan wil doen, dan leeft het idee dat je dat, dat, dat geld gaat kosten. Hè. Als jij zonnepanelen op het dak wil uh, gooien, uh, ja, dan moet je dat kunnen betalen. Hè. Arme mensen kunnen dat misschien niet. Hè. Dus lager opgeleide en arme mensen, die kunnen dat vaak wat minder betalen. Voor oudere mensen is er misschien iets anders aan de hand. Hè. Voor oudere mensen, uh, die, uh, daar leeft het niet meer zo, omdat ze misschien denken, en dat moet eigenlijk verder worden onderzocht dat ja, na hen een nieuwe generatie het wel kan oplossen. Dat is misschien een idee. Uh, moeten we verder onderzoeken. Wat ook blijkt is precies hetzelfde, dat gevoel van wanorde. Het gevoel van onvoorspelbaarheid van de samenleving. Het gevoel dat jouw samenleving niet helemaal de jouwe is. Dat alles nodeloos complex en onvoorspelbaar is. Dat gevoel uh, verklaart ook weer waarom deze drie groepen... ...eigenlijk uh, zich wel zorgen maken om het milieu... ...maar daar eigenlijk niks aan willen doen. Zij denken... ...dat hun acties eigenlijk helemaal niks uitmaken. Dat het voor de rest niks uitmaakt wat zij doen, omdat het toch eigenlijk niet helpt. En daarom uh, is er geen gat. En dus ook vanuit dat idee is het belangrijk dat de regering probeert um, ja, uh, uh, acties te steunen. Hè? En ze proberen te zeggen, hey, we gaan naar twee, in 2050 naar een klimaatneutraal Nederland. We gaan investeren daarin. En dat is ook superbelangrijk. Kortom. De koning heeft een hoop verteld hè? en uh, uh, eigenlijk komt het erop neer dat tijdens die troonreden ze hebben willen uh, laten zien dat zij er zijn voor de Nederlanders. De Nederlanders zijn er voor elkaar, tijdens de coronacrisis ble bleek dat. Uh, bij, uh, moeten, er zijn heel veel mensen die denken heel positief over de rechtsstaat, maar er zijn er ook die zo kritischer over zijn. En de koning en de regering probeert dat uh, ja, kritische om te buigen. Ik probeer te steunen waar, waar het moet. En als het gaat om het klimaat, precies hetzelfde. Dus ik denk, persoonlijk als socioloog, dat dat een hele mooie troonrede was, waar we best trots op kunnen zijn. En uh, voor de rest wens ik jullie natuurlijk uh, sterkte uh, tijdens de komende tijd. En uh, veel plezier op school en op de sportclub, want dat kan gelukkig weer. Oké, okay, dat was hem. Doei. Dat was het verhaal van professor Peter Achterberg. Mocht je nou nog vragen hebben naar aanleiding van dit kindercollege, dan kun je ze mailen naar junior.tilburguniversity.edu. Wil je op de hoogte blijven van alle evenementen en activiteiten van Tilburg University Junior? Kijk dan even op de website www.tilburguniversity.edu. Tot ziens bij de volgende kinderuniversiteit!